Hallo, ik ben Max van Sowieso. Wij doen mee met de Surf Challenge Show and Share Your Data Track 3. Uh, ik ga vandaag wat vertellen over Sowieso zelf. Over hoe we omgaan met data. En ik ga een kleine demo geven over hoe de data door de verschillende systemen op en neer gaat. Allereerst even over Sowieso. Wij zijn een bedrijf dat is opgericht in 2010 als een spinel van de Universiteit van Eindhoven. We richten ons voornamelijk op uh, onderwijs in het gebied van beta vakken. Uh, we zijn sterk in het uh, aanbieden van uh, leren en oefenen binnen de wiskunde, maar ook in aanverwante vakken. Um, en we worden ook voor andere vakken als natuurkunde, statistiek en tegenwoordig ook veel voor economie gebruikt. We zijn de complete leeromgeving. Je kan bij ons content zelf maken. Je kan toetsen, oefenen uh, en je hele vakmanagement beheren. En we uh, verzamelen uh, leerresultaten van studenten die op een dashboard getoond kunnen worden. Huh? Sowieso um, past binnen de leeromgeving die is opgezet door SURF op de volgende manier. Wij uh, zijn geïntegreerd als een LTI-tool. Uh, dat wil zeggen dat wij een service provider zijn. Wij bieden de dienst aan van het uh, leren of uh, oefenen van uh, wiskunde of het uh, maken van een toets. Huh? En um, dat betekent dat de authenticatie uh, is geregeld uh, door, de, uh, door het learning management systeem. Dus via de portaal kom je bij het leerlingmanagementsysteem management systeem binnen. Hier kan je dan uh, sowieso koppelen en met Single Sign-on via LTI um, word je dan meteen ingelogd in het sowieso systeem en kan je of een heel vak um, uh, daar volgen of je kan direct doorgestuurd worden naar een toets en dat gaan we zo meteen zien. Vandaag zoomen we ook in op het feit dat sowieso leergegevens terug kan sturen naar de LMS. Dus er kan een score teruggaan naar het leerlingmanagementsysteem. En uh, wat we niet zullen laten zien, maar wat wel waar is, is dat die score eventueel ook weer terug kan gestuurd kunnen worden naar de SIS. Om de hele integratie met LTI uh, goed te regelen, hebben we nog iets meer nodig. We moeten namelijk weten wie je bent. Um, dus we krijgen via uh, de LTI-standaard uh, uit de LMS uh, een aantal gegevens. We krijgen een unieke ID, zodat we weten als je nog een keer inlogt wie je was. We krijgen je naam, voornaam en achternaam. We hebben je e-mailadres nodig om je af en toe berichtjes te sturen. Je studentnummer die gebruiken we met name om aan de docent te laten weten uh, wie jij bent. En dat is met name handig als er wordt getoetst in sowieso. De rol of je een student of docent bent en bij welke organisatie of instelling je hoort. Dan kan je via LTI ook nog uh, wat custom parameters meesturen naar sowieso. Je kan een deep link meesturen waarmee je direct naar een content item verwijst in sowieso, bijvoorbeeld een toets. En je kan enrollment links meesturen, zodat een vak binnen uh, je LMS ook meteen gekoppeld wordt aan een vak binnen sowieso. Vervolgens uh, wordt er gewerkt in het systeem en worden er uh, gegevens aangemaakt. Zoals ik al zei, uh, met name uh, leergegevens zoals uh, voortgang, scoren, antwoorden en de tijd die je doet over uh, die besteed. Je kan ook files uh, uploaden als student af en toe. Dus dat zijn gegevens die wij uh, binnen ons domein houden. Als docent kan je ook materiaal maken in de vorm van theorieopgaven of uh, plaatjes die je kan uploaden of genereren. En uh, je kan communiceren via het platform waardoor wij een aantal belichtjes uh, verzamelen. Ik ga het nu even laten zien met een scenario van een toets. Uh, ik ga een toets maken uh, als student. Eerst zal ik als docent inloggen om het gradeboek te bekijken, dan de toets maken en dan kom ik terug als docent en dan kijk ik of ik inderdaad de score zie die de student uh, heeft achtergelaten. Het scenario ziet er ongeveer zo uit, uh, de docent bereidt de toets voor, dat heb ik al gedaan. De student neemt hem dan af, vervolgens wordt er meteen automatisch nagekeken en komt er een cijfer beschikbaar. Um, eventueel kan de uh, student de toets nog uh, inzien en het cijfer wordt geregistreerd. Op dit moment gebeurt dat vaak zo: um, de toets wordt uh, zowel in de LMS als in sowieso voorbereid. Hij wordt afgenomen in sowieso via LTI. Het cijfer wordt teruggestuurd. Uh, of uh, in eerste instantie opgeslagen in sowieso en uh, met name deze laatste stap het uh, registreren van het cijfer uh, gebeurt er nu nog vaak via een excel download door de docent die vervolgens dan weer de excel moet uploaden ergens anders of in een ander systeem handmatig de toetsscores in moet vullen maar vooral die laatste stap kan dus geautomatiseerd en dat ga ik nu even demonstreren. Eerst log ik in als um, docent via SurfConnect. Daar. Kom ik in het portaal en klik ik door naar sowieso. En nu zit ik in de Learning Record Store. Hier staat de testmodule al klaar, um, maar we gaan eerst even naar het cijfer kijken. En we gaan zo op de inlog met student 3 en we zien dat die nog geen cijfer heeft gestuurd. Er zijn wel al twee andere cijfers binnengekomen. Oké. Okay. Daar gaat-ie. Ik ben nu als student ingelogd. Dan moet ik even zorgen dat ik de goede module bekijk. Uh. Ja, dit is hem. Ik, uh, deze link is dus samengesteld door mijn docent, of verklaargezet eigenlijk. Die logt mij me meteen in in het sowieso systeem en deelt me ook in een goede klas. En als het goed is, start hij ook meteen de toets op. Dat gaan we nu bekijken. Nou, dat is gelukt. Ik zit nu in een, uh, een simpel toetsje waar ik 30 minuten de tijd voor heb. Um, ik moet het opgave maken. Even kijken of ik wat punten kan scoren. Zo. Oké, okay, zo vind ik het wel goed Dan stuur ik mijn toets in Wordt die automatisch nagekeken Nou, ik heb 43 van de 100% gescoord En nu ben ik eigenlijk klaar als student dus Nu gaan we terug naar de docent Kijken of die score is binnengekomen is student 3 En daar staat hij 43% nog een laatste stukje over hoe we omgaan met data. Um, in principe blijft alle data van, de, van jezelf in het systeem. Um, met name uh, als het gaat over content. Uh, dus het IP van alle content die jij maakt blijft van jezelf. Verder delen we geen data met uh, derden en uh, slaan we eigenlijk alleen de data op die nodig is um, voor ons om uh, het systeem goed te laten draaien. Je kan ons ook vragen om data te verwijderen, en um, uh, we gebruiken wel uh, wat gegevens om het systeem te verbeteren, um, maar dat zijn meer uh, geaggregeerde data, uh, gebruikersgegevens. Verder is er een logische scheiding tussen autorisatie uh, in het systeem, zodat je niet gegevens van anderen in kan zien, maar alleen gegevens van uh, studenten waar je recht op hebt als je docent bent. En als student zelf kan je alleen je eigen data te zien krijgen. En we versleutelen alles. Zowel uh, in Transit als in REST en tijdens de backups. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat jullie vragen hebben. En uh, bedankt voor jullie aandacht.